Pak nu het werkblad met de codeblokjes voor missie 4 en knip ze netjes uit. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Gelukt? Mooi! Kijk dan nog eens naar de tweede puzzel van de vorige missie. Deze. Dit was ons algoritme om de puzzel op te lossen. Wat denk je, zouden we het algoritme nog efficiënter kunnen maken? Stop zo dadelijk even deze video en kijk rustig naar welke stukjes we zouden kunnen verkorten. Dan laat ik je zo zien hoe ik het zou doen. Succes! En, heb je iets kunnen bedenken? Ik denk dat het deze twee stukjes zijn. Steeds als we plastic tegenkomen, herhalen we de drie stappen om te controleren of het echt plastic is en dan als dat zo is, plastic op te ruimen. We doen dus eigenlijk steeds hetzelfde. Dat kan beter. Namelijk met de zogenaamde procedure. Bij een procedure definieer je in een aparte sequentie een gedeelte van jouw algoritme dat vaker voorkomt. Zo kun je het eenvoudig aan een andere sequentie toevoegen op het moment dat je die specifieke instructies wilt geven. Zou jij de procedure kunnen bedenken? Geef de procedure eerst een naam. Noteer die in het blokje. Ik noem mijn procedure bijvoorbeeld opruimen. Voeg dan de blokjes toe die jij in je procedure wilt hebben. Dat doe je door dus ze onder het definieerblokje te plakken. Op deze manier. Nu jij. Zet de video maar weer op pauze en bedenk jouw procedure. Heb je een procedure kunnen bedenken? Ik heb deze gemaakt. Ik geef de procedure een naam, opruimen. Dan plak ik daaronder. Als plastic, dan schuif arm uit, pak op en berg op. Anders ga verder. Had jij dat ook? Zo'n procedure kun je dus als een aparte sequentie aan je algoritme toevoegen. Een algoritme kan dus meerdere losse stukjes instructies bevatten. Wanneer ik de procedure wil gebruiken in mijn sequentie, hoef ik alleen maar een los procedureblokje te gebruiken. Probeer nu deze puzzel eens op te lossen door gebruik te maken van de nieuwe procedure. Zullen we samen kijken? Eerst abstractie. Ik zie twee patronen. Deze. En deze. Ik start met de eerste. Start, herhaal drie keer, herhaal vijf keer vooruit. Dan maak ik een procedure opruimen. Als plastic, dan schuifarm uit, pak op, per op. Anders ga verder. Deze procedure voeg ik ook toe aan mijn eerste sequentie. Dan draai links. Nu ben ik hier. Vooruit draai links, vooruit. Dan het tweede patroon. Herhaal drie keer. Vooruit draai rechts, vooruit opruimen draai links. En klaar. Was het jou gelukt? Ik ben benieuwd. Nu is het jouw beurt. Bedenk zelf één of meerdere puzzels voor jezelf of voor elkaar met erin een event, een sequentie, loops, condities en procedures. Je mag natuurlijk ook nog nieuwe procedures bedenken. Leg de kaartjes eerst op het spelbord en bedenk dan steeds het algoritme om bij het plastic te komen. Je weet nu dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen. Dat zo'n algoritme start met een event. Dat je een reeks stappen binnen zo'n algoritme een sequentie noemt. En dat de sequentie loops en condities, conditional statements, kan bevatten. En dat je procedures kunt maken. Aparte stukjes code met een eigen naam die je op een andere plaats in je algoritme kunt aanroepen en uitgevoerd kunnen worden. Algoritmes kom je in het dagelijks leven overal tegen. Je gebruikt ze zelf, dat zag je in mijn opstaan algoritme. Maar ze zitten ook in auto's, telefoons, games en zelfs het koffiezetapparaat. Eigenlijk overal waar computer of software in zit. Deze algoritmes zijn veel complexer dan wat wij nu hebben gemaakt. Maar uiteindelijk komen ze op hetzelfde neer. Het zijn stappenplannen om een probleem op te lossen. En jij hebt door jouw algoritme geholpen het plastic uit de oceaan te vissen. Zo heb je leren programmeren, maar dan zonder een computer. Want programmeren betekent eigenlijk analytisch denken. Dit analytisch denken kun je behalve voor programmeren nog voor veel meer dingen gebruiken. Ik zou het leuk vinden om te horen hoe het bij jou is gegaan. Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe serie online staat. Tot de volgende serie.